Ik ben Ulrik Lensra. ik ben nu 32 jaar oud. Uh, ik ben gelukkig getrouwd met een hele lieve vrouw. En ik heb ondertussen twee kids, een dochtertje, die nu ongeveer drie is, en een uh, zoontje. Die is nu ongeveer drie maanden en drie weken of zo, zoiets. Ik denk dat je zou kunnen zeggen dat mijn titel uh, Algemeen Directeur is. Maar ja, ik vind zo'n titel vind ik een beetje pocherig klinken. Uh, ik ben gewoon de eigenaar van de toko, uh, daar komt het een beetje op neer. Uh, en wat ik doe, eigenlijk alle administratieve zaken, uh, nou ja, eigenlijk back-offers, werkzaamheden die niet te maken hebben met operationele zaken, uh, nou ja, zoals produceren van deze video's, uh, het, het regelen van de social media kanalen, uh, schakelen met uh, bepaalde leveranciers, uh, inkoopzaken, uh, uh, nou ja, eigenlijk allemaal van dat soort dingen. Ik heb, ik heb sowieso, je zou kunnen zeggen, uh, een boel. Op. <laughs> Stom grapje natuurlijk, hè? Papa, papa grapjes. Ik uh, hou ervan om in het huis te knutselen. Uh, veel bezig zijn met uh, home automation, uh, waarbij ik uh, nou ja, lichten automatisch laat aanschakelen uitschakelen op basis van uh, bewegingssensoren of het automatisch aanschakelen van de, van de afzuiging van de badkamer op het moment dat de luchttemperatuur of de luchtvochtigheid, moet ik zeggen, boven een bepaald niveau komt zodat ik eigenlijk vrij weinig hoef te doen. Een luie IT'er is een goede IT'er, zeggen ze wel eens. Dus daar, daar leef ik ook bij. En daarnaast vind ik het natuurlijk fantastisch om met mijn kinderen op te trekken. Lekker bij mijn vrouw te zijn, een filmpje kijken op de bank. Maar ik hou ook ontzettend van gamen. Ik heb een hele leuke vriendengroep online opgebouwd. Waar ik een soort van card tracker ben in de, in de wat digitalere zaken. Dus het opzetten van een Discord-omgeving. Als je dat wat zegt, heel leuk. En anders lekker snel vergeten. Uh, en daar, nou ja, daar heb ik eigenlijk een, een groep met vrienden uit nou, uh, Engeland. Uh, f, even kijken hoor, uh, Zweden hebben we tussen zitten, Denemarken, Duitsland, uh, mensen uit Polen. Uh, nou ja, een heel, heel uh, nou, samengesteld gezelschap van ontzettend gezellige en lieve mensen. Uh, dus daar, daar hou ik me ook graag mee bezig. Ik vind eigenlijk de diversiteit binnen de IT- vind ik het, het echt wel het leukste. Er is geen, ik zou kunnen zeggen, er is geen dag hetzelfde. Er is altijd wel weer iets wat verandert. of, nou ja, je bent eigenlijk nooit gestopt met leren. En dat vind ik eigenlijk ook het leukste om te doen. Ik, ik ben het liefste bezig met de technische oplossingen, bedenken en de architectuur eromheen, hoe iets in elkaar steekt en bedenken wat voor nieuwe soort producten en ...en slimme dingen we gaan allemaal gaan bedenken en, en gaan neerzetten voor, voor onze klanten. Eh, daar ben ik het allerliefst mee bezig. En dat vind ik ook het leukste aan de IT. Er is, er is nooit een dag hetzelfde. Mijn grootste it -fuck up is eigenlijk best wel een heel erg grappig verhaal. Ik was op dat moment nog werknemer bij een, uh, bij een grote satellietmaatschappij... ...of satellietcommunicatiemaatschappij, moet ik zeggen. En ik was daar... Nou ja, iets aan het doen, de techniek daarachter doet er niet heel erg toe. Maar ik was in een, in een database bezig. En ik was iets aan het proberen te controleren voor een collega van mij. Of in ieder geval, ik was iets aan het uitzoeken voor een collega van mij. En ik was wat filters aan het toepassen. En dat filter, dat moest er eigenlijk voor zorgen dat ik een bepaalde subset van data uit dat database ging halen. En nou ja, op een gegeven moment had ik dat filter helemaal klaar. En moesten we ook iets aan gaan passen in die subset van data. Wat ik alleen vergeten was om te doen, was op het moment dat ik de aanpassingsregel erin zette uh, en uh, op enter drukte was ik vergeten de filter op die update statement te zetten, waardoor op een gegeven moment die database zei ik ben klaar, ik heb 500.000x regels gedaan waarop ik daarna keek en dacht 500.000 regels, dit zouden er twee moeten zijn. En toen begon het kwartje een beetje te vallen, uh, zweet in mijn bilnaat en dat soort zaken. Uh, gelukkig was er een collega op dat moment te plekken die zei, "Oh, uh, we gaan het fixen. Die hebben een backup teruggezet en alles was weer goed. Um, maar dat was toch wel eventjes een momentje dat ik um, ja, misschien wat beter had moeten opletten. Uh, ik ben Lennox gestart in 2014. Ik kreeg toen een hele mooie kans eigenlijk om voor mezelf te beginnen, waarbij ik eigenlijk meteen twee klanten uh, al had, voordat ik me überhaupt bij de KVK had ingeschreven. Uh, maar de, de kans om het te doen is zeker niet de reden geweest om het te doen. Uh, ik vond dat in de bedrijven waar ik hiervoor had gewerkt, vond ik nogal log niet transparant. Uh, er werd niet goed gekeken naar de klant en in het mkb-segment vond ik vooral dat het segment wat wij nu ook zeg maar, bedienen... ...vond ik vooral dat het heel lastig was, zeg maar, om te zien wat levert zo'n IT-partij nou eigenlijk. en Zijn ze nou alleen maar brandjes aan het blussen of zijn ze ook aan het meedenken op een strategisch niveau? Van, hé, hey, waar gaan we heen? Wat, wat is de stip op de horizon over vijf jaar? Daar ben ik natuurlijk in want 2014 gestart. Daar ben ik in 2014 natuurlijk niet meteen mee begonnen. Dat hele strategische, dat is heel lastig om erbij te doen als je ook nog zeg maar, allemaal brandjes aan het blussen bent. Maar dat is wel, zeg maar, waar ik altijd heb gedacht van, hé, hey, dat is de stip waar ik naartoe ga met Linux. Ik wil een... Ik wil zeker een servicegericht bedrijf neerzetten. En ik denk dat dat redelijk is gelukt al tot nu toe. Um, ik wil een servicegericht bedrijf neerzetten waarbij we... Uh, een servicedesk hebben waar je altijd naartoe gebeld kan worden. Vakanties geen probleem zijn, weet je, dat soort zaken. En ja, weet je, met alle respect voor iedereen die alleen in de IT werkt. Wat overigens ook perfect is hoor. Maar... Ik, ik, ik heb dat nooit voor mezelf gewild en ook niet voor het bedrijf. En dat is een beetje de, de, de richting die we opgegaan zijn. En eigenlijk wil ik daarbij nu nog steeds, de, de visie op dit moment ook nog steeds, dat we daar andere afdelingen bij gaan plaatsen. Nog, we, hebben, we hebben recent hebben we iemand aangenomen die uh, zich heel erg bezighoudt zeg maar, met de network security en network operations. Uh, die houdt zich voornamelijk bezig met bijvoorbeeld het bouwen van, van wat complexere scripts. Of wat programmatuur, uh, dingetjes die, uh, die op de PC uh, komen te staan via onze tooling. Dus, dus ja, goed. Zo, zo is uh, Lennox eigenlijk opgericht in 2014. En ik denk nu een jaar of drie, drieënhalf geleden uh, mijn eerste medewerker aangenomen, Tom. En eigenlijk sindsdien in stroomversnelling gegaan. En we zijn nu met een totaal vijf man. Uh, dus dat gaat uh, de goede kant op. Ik denk dat de tip die ik mee wil geven, uh, zou zijn: uh, kijk naar waar je naartoe wil gaan met je IT. En ook hoe jouw technologie, je techniek, hè, de, de IT-landschappen, uh, alle programmatuur en dingetjes wat je allemaal aan kan schaffen tegenwoordig. Dat dat vooral dienend is aan datgene wat jij wil gaan doen. Hè, dat, het, moet, het moet passen bij jullie doelstellingen en, en die moeten doen, dienen. En, en vooral niet andersom. Uh, dus zorg ervoor dat je een partij in arm neemt of zelf een visie ontwikkelt waarop je een langetermijnsvisie bouwt. Zodat IT niet alleen maar wordt gezien als kostenpost, maar als investeringspost. En zodat het voor je gaat werken in plaats van tegen je gaat werken.